0502 uit right 0502 RT 0502 0502 bericht hebben. Repareren we met toestemming in human labs Postcard 963 uh, Zou een persoon aangevallen zijn door een laboratoriumdier Een aap, nog wel Ik zou dat testen gedaan, wilde de aap terugstoppen stoppen Werd toen aangevallen heeft uh, veel bloedverlies, actieve bloeding, zo'n blazig, licht in het hoofd. ...raakneiging, neiging de persoon persoonlijk nog bijbewust zijn, gebruikt mee, geen medicatie. Uh, onbekend wat er daar precies in de hand is, helpt heeft een lange tijd ook. Ja, positief voor ons geldt hetzelfde, is uh, 9 kilometer vanaf 4 over. Nou, maar heeft wel inzicht wie uh, er sneller kan. Wij, sowieso wij. 5. Maar uh, wij zijn er waarschijnlijk inderdaad eerder. Van allemaal wordt heel alsnog gekoppeld. Mocht u uh, heel graag iemand sneller hebben is misschien een idee om de verkeerspolitie die kant op te sturen. Oh ja, goede dank voor meedenken. Wordt wordt uh, preventief toch even gekoppeld. Ja. ja. is uh, van een mierde. Wij gaan een aap neerschieten, ik zie het. Wij gaan een aap <laughs> neer. Nee we zijn zo snel dan de ambu denk ik. Ja dan de ambu wel, maar het is altijd wel verstandig om in dit nee. soort situaties misschien toch de verkeerspolitie ook die je kant zult, in te sturen. Ja. Als het echt bedreigend is. Er kan namelijk ook meteen VTB gedaan worden. Want dat doen wij als noodhulp in principe Ik heb ook geen idee waar die ambi is hoor. Weet je welke ambi? Nou, je zit via de dingetvaar. Ik. Volgens mij. Of Ja, ja ik geef een collega's collega wordt uh, wordt even aangesproken door de ambulance. Ja, volgens mij gaat het momenteel... ja. Hij is wel het is gaan liggen. Met is, is, is. Beetje hoor. ja. Raar uit momenteel. kan ze misschien iemand ook aangeven? wat keurig kleurige zeef wat het zo leeft. ja, hij ja, wat wit. Ik loop ik wel. Ja. wat denk het handschoentjes om hè? Maar ambulance, was dat de plaats van ja? jou? Ja, dat is een, er is een oh, ambulance. Ik hoop in ieder geval dat de ambulance nog op tijd is. Want dan was er wel eventueel meer reden in de boete. Oh, dat is de burger mee. trouwens. Ik hoor wel een stem. Uh, ja. De je is achter Ja, die zijn er sowieso niet ja. helemaal bij. Dat is super 408, eigenlijk niet op toch verkeerd politie bent. Dan ga ja, ik nou, er vanuit dat je binnen even in de plaats bent. Nou binnen ik ga een beetje langer zitten. Dus, maar uh, ik uh, ben nu midden in de stad. En ik ga niet de uh, oh, 170 uit. rijden nu op, nee. Snel nee. Wel, oh, rijden ja. op snelweg. Oh, maar we rijden wel 170 op snelweg. Het <laughs> oh, oh, <laughs> ja, is helemaal niet glad, joh. Dat dacht ik niet, vriend. Het valt wel mee, een nieuwe winterbandje ondergeschreven. Ja joh. Nou ja. Zijn helemaal poesjes van. Oké, nee. Hey, dus normaal. Oh ja, jij wel dat van de wat plaats dan ga ik even op Nee, dit is, dit, ik geef eerlijk het dit is niet realistisch. Als ik rechtsonder kijk, rijden we nu 140, 130. Ja, ja dit, is, dit voelt nee, langzaam aan, hè. we nog mee bezig. Ja, dan wel. Dat, dat het dan ik we Nee, als je kijkt, die Audi kan max 170, hè? Ja, okay. ja, wij rijden net berg af een beetje 170. User left your channel. Nou, nou best snel Ja, we moeten echt ver omdraaien. Ja, we hier moeten dadelijk eerder af en dan weer helemaal hier rechts uh, omhoog, hè? Oh, Ik heb echt gevoel dat we nog een aap gaan neerschieten. Ik ook. Is het niet handig om dat beest gewoon niet knuppelen van je? Knuppelen, nee, dat is zielig. <laughs> Ik heb beter kogel die kop geven. Of pepperen? nee, dat is ook zielig. Pepperen, <laughs> of theezel, Je hebt de taser bij. Je hebt de taser ja, bij. Ja, oh, dat is eigenlijk ja, wel handig. Dit is. Komt er geen trein? Nee. Dit is zo'n sowieso weer zo'n zo zo raar beest, wat dan als je hem tasert, dan wordt het te hulk ofzo. Het is toch het gemeen nou, lap, hè? Nou, ik weet niet uh, of jij je actie met je pepperspray net doordacht had, maar wat zou er gebeuren als je bijna pepperspray spray zo gaat spreken? <laughs> dan ja, wordt het dan ook te hulk. Paniek, denk ik, uh... ik denk dat hij niet goed af had gelopen, hè? Nee, twee agenten die op hem aflopen. dat is geen paniek, wil je zeggen. Die weet ook, oh, nu ben ik aangehouden, nu ben ik aangehouden. <laughs> ja, dat weet hij eerder, je, dus zeg maar, als uh, behalve als een brandende peper extract in ook ogen gespoten worden. Ja, lekker toch? Ja, ja, Heerlijk. Lekker. Uh... Pas op, er komt eigenlijk scherpe bocht, hè? ik wil wel ah, ja, ja, met de hand, hè. <laughs> ja. En dan ga ik de toeran van de politie in de keuken rijden. Ja, Dit is alsnog gewoon 70 door de bocht, hè. Laten je je zit echt toe met de sneeuw, dan kan ik je vast vertellen, dat ligt jou de ook zo ergens nog 8 de ja, positief. Uh, zou er even een eenheid om uh, naar de omgeving posthole 400 kunnen gaan. Uh, er is iemand met vuurwerk op de snelweg aan het schieten. En die heeft uh, oh, ja. zo goed als gericht op mij geschoten, maar gelukkig dat niet graag. Is er juist al een melding van aangepakt en zijn ze weer bezig? Al. Ja, super. Oké, okay, helemaal top, dankjewel. Okay, uh, we dan ook op voor ons. Bedankt. Zie je een ambu? Was er nog wel of het? geen ambu? ik, Er was een ambu uit mijn hoofd. Ik stuur ook dat je. hier terugrijden is. Oh, was omdrang? het hier omlaag? Dat zo. En, eh, uh, dat kan ook. Maar als je terug gaat, misschien hier links. het is geen mes of er dan... een MBTP staat. Ja, geen de burger? Ja. Uh, ja eh, hoe uh, verwacht ik even als we bij als binnenkomen? staat er dan? Uh, Vind iemand klaar? Uh, 3, uh, 3, 3, 1, 1, port, uh, ja, die 41? mensen bij plat, uh, het port. Uh, ja, laat op. Uh, het. dan, dan uh, weet ik wel waar het is terug. Oké, dan kunnen we gewoon de pad volgen en dan komen wij ook tegen. Ja. Mooi. Het is daar tussen die gebouwen in Wim. Uh, 5-2 zo goed als ze plaatsen. Uh, als we niet hier tussen. Ja, genomen. Ja. Hier zijn eh.. Uh, Pit 8 is uh, iets van 2-3 kilometer uit nog. Waar staat die het dan? hij is recht Ja, hier is 243, wij staan binnen. Ja, binnen. waar binnen? Bij de. Als je bent ingekomen moet je links aanhouden. Helemaal links aanhouden. Ja toch. Toch wel. Is, is die aap dan nog? Uh, zo dat hij hier is. Het. Ja, dat is voor mij onbekend. Dus daarom zijn jullie heel gekoppeld. Dus ik ben meneer een beetje... Met je met z'n Nou, dan het taser de... pakken, Wim. Ja, dan gaan we die apel zoeken. Kijk. Eh uh... nee, wacht. Oh, laat de auto vijf. maar buiten staan, anders. Ja. ja. Ik trek die taser er vast uit. Ja, ik heb hem niet. Alarm is wel ingeschakeld, zie ik. Ja, dat zal wel heftig weten zijn. Maar ja, als je hier sowieso ook dieren hebben zitten Die proef weet ik ook niet of het helemaal wel oké okay zit. Ja. Want apen mag volgens mij niet. Uh... Hallo, politie. Politie, laat je ze van je ja. horen. Hallo. Politie. Even oppassen met deuren opentrekken, weer. Ja. Als ze, ze niet open gaan, aanlaat, probeer ik ze niet ja. over te maken. Ja, Hallo. Deze hier hebben geen zicht, wacht even. Ja, doe maar open. 1743. 0 no, no, oh, no, oh, 050. 0502. 0502. Ik kwam er vloeienduig 0502. Geen berichthuiver? Ja, ik wacht voor een aap. Oh nee, waar? Mij waar? Eh, uh, helemaal naar de gang door, helemaal... Oh! oh shit! Ik heb een nieuwe nodig, ga even Oh ja, oké, okay, okay. dan komt een aap, let op, let op, let op, let op. Ja, je kunt het moeilijk aanspreken ja <laughs> <laughs> Waar komt. Jan, ren weg, ren weg. Weg, weg hier, weg hier, weg hier. Is er nog een andere gang A deze kant op? A nee. Ga ik ja, oh ja, weer een pas op, hij zit achter. Oh daar komt hij, oh shit! <laughs> <laughs> <laughs> <Met>. <laughs> let op, let op, let op. Oh, ja, deze, deze. Ja dat beest dat gaat ons nooit houden. Ja, Kijk eens of dat koortje open kan. Nou, hij doet nou niet veel met kooien. Pak hem eens, pak hem eens, pak hem eens. Til hem op. Ja. Kan die kooi open, op, links voor op... jou? Jan, wil je heel even Jan, open hier maken? komen Jan, oh, hier komen Maar één kooitje open. Kijk even of de kooi open kan. Maar niet welke. Op... Ja, dat doe ik wel. Pak die kooi. Ja, ja, ja. Het zien we hem <laughs> erin. <laughs> ah, ja, okay. Ik denk uh, dat we ook even oh. die ambulance moeten laten komen over die van die van Pooh. Nou, ik denk dat dit meer is dan ah, het dieren denkt... om me Ja, hij zit erin. Zo. Zijn er wat meer instanderingen? Zijn er nog meer dieren? Nee, uh, ja, dit wel. was verder de enige die buiten zat. Oh, daar ja. komt Oké, okay, dan mag jij weer terug naar je slachten, Ja, oh, die heb ik helemaal weggedragen. Goed. Oké. Okay. Het uh, andere vraag. me wel verstandig dat ik dierenarts... In ieder geval, ik zou je daar even om gaan vragen. Ja, zo'n andere vraag. Is het überhaupt nog wel legaal om op dieren te testen? Ja, dat zei ik net ook al toen we binnenkwamen lopen. Ja, precies. Ja, op apen in ieder geval. Volgens mij mag konijnen dan wel, maar apen weet ik niet. Vond het wel mooi hoe ik als harte wegrend die. <laughs> ik heb nog wel een snap. Zeker toen Zeker toen hij schoon uh... met die t toen was ik weg, hoor. <laughs> je het toch wel opgenomen, hè, hoop ik. Ja, zeker. <laughs> oh, <yes. laughs> ja, voor mijn idee raakte ik hem dus vol. Ik ja, maar... De eerste keer. Moet je nagaan. Nee, als je nagaan... de deur open gaat en dan hoor je allemaal dingen die, die apen die hebben een hele andere hitbox. <laughs> ja, dat vind je gek. Dus... Ja, ja volgens dan raakt hij wel, maar ook weer niet. Dat is helemaal uh. Ja, ik ga even OC uh, met spoed een, uh, een dierast. <laughs> ja, ja ik ga daar... toch nog even dit gebouw er zoeken. Dan moet ik toch ik maar even bewijzen ver ver over dat over ik geen... Uh, ja, ik, nee. ik wil met je mee. Uh... <laughs> Want er zullen oh. nog wel meer dieren zijn hier. Jan, ja. hou die avond. Ja, jullie dachten, ja, ja, ja, ja, ja, goed. Ja, positief. We hebben eenmaal een avond deze. Dus ik zou graag een dierast met spoed deze kant in willen. Tevens uh, ja, lijkt het ja, me ja, handig ja. om even instanties in kennis te stellen dat die proeven op apen gedaan wordt. Ik weet niet Alex. helemaal zeker of dat nog legaal is. we Ja, we gaan uh, even kijken. Dus graag met spoed en een dierarts, deze kant op Is een reguliere ambu ook goed uh, voor binnen? Ik denk niet dat die kennis hebben over hoe de geneeskunde van een geteegde aap zit, over? <laughs> ja, um, Ik ga even <laughs> hier, lijkt... Uh, wat zat hierboven? Ik heb geen idee. Laboratorium naar links. Naar links. Room, ook alles, naar naar links. Link. alles naar links. <laughs> alles naar links. Okay. Ja. Makkelijk is het ik ah, okay, ga even naar boven kijken. Ja, ik weet niet of dat wel wat is. Animals. Nee, wat? Oh je staat animals op denk ik. User left the huh? channel. Denk ik. Ja ik zie niet man. Ja. 52 5 53 alternatief. Analystics of zoiets. Nee, word... U ja, zegt het. Wat de... Ja wat weer? Heeft hij meer aangetroffen in het gebouw vraagteken. Negatief over. Hé, hey, man top. Kom ik even meekijken. Uh, Dierambulance is onderweg voor de aap over. Een paar vaten hier, maar ja, zit achter spot en grendel. Ja. Uh, ik heb zo'n idee dat hier wel meer uh, gaande is. Ik wil een uh, ik een zin. of andere tafel een, ja. uh, met. Uh, ik stel sowieso voor elke schuifdeur die open gaat naar een of andere dan totdat we niet naar binnen gaan even. Nee, nee gegeert, gewoon uh, de, de gang nou. Ja, hij hey, persoon is open naar het land. we hier niet een pak aan, eigenlijk. Dus Dat komt helemaal goed. Volgens mij niet. Dit ja, zijn ik ik de, de testchamers, ja, Ah, ja, dan... Dat gaat deze dingen, ik ga niet verder dienst. Nee, ik vind het ook goed. Dit mag verder onderzocht worden, dit gaat gewoon ja. Dit is 05-012. 50, even bericht even geen ambulance wordt ja. maar een uh, dierambulance die met vijf minuten te plaatsen is over ja, oh, ja dat ook een pak moeten aan doen. geloof ik ah, geen... 0502 uit 502 onderling 2, 3, 2. Geen bericht. niks aangetroffen we gaan nog niet verder dan uh, een bepaalde kamer waar wij het vermoeden hadden dat wij uh, kleding nee, moesten wel, aandoen ja. uh, wat ons betreft uh, gaat het hier uh, gewoon op slot uh, en uh, wordt het uh, helemaal uh, onderzocht over ja, het lijkt me verstandig. Uh, we hebben oh. wel genoeg indicaties dat het, hier, nee, het, het. Uh, niet goed oh, okay, zit. Oh. <laughs> ja, we zijn elkaar met elkaar aan De aap oh, ja. zit uh, nog steeds uh, knock-out in Verk de kooi. Mooi, wij ze kunnen weg terug. Ja, ja, hier geloof ik. Door okay. ja, dus ja. he. ja. ja. ja. Ik het gehoord. Ik heb het Ik moet ja. Uh. Nou Ik heb het Oh, dat is nou hij is... Uh... is ja, de de de de wakker de... Wakker ja hij, hij is weer langzaam aan het wakker worden. hij kan praten, joh. Ja, hij ja. heel ja. intelligent ja. Ja. al. Ja. Bijzonder ja, Aap. Nou, uh... Uh, Is dat misschien door die tests allemaal of zo? Zou wel leuk zijn. Ja, je wil niet weten wat je allemaal doet. <laughs> ja, dat dachten mij ook al. je kunt aangeven doen, hoor meneer de Aap. <laughs> <laughs> <laughs> ik moet wel zeggen, dit is de eerste keer dat ik zo'n melding heb gehad. Ik ook. Ja, dat was het is, een is, was een one of a kind, denk ik. En dan ben ik ja, er nog bij. Komt het de hier denk ik. Komt -komt ja, dan? maar ook oh, we oh, de een melding en ben ik ja. was eens nou weer. Ja, dierambulance. Dierambulance. Ik ben nu gekoppeld. Nee, dierambulance. Hé, hey, hey, dat hey, is hey, de broer ik... van die andere. Ja. Hij klinkt ook gelijk. Twee, twee, ding. twee ding. dingen. Twee dingen. Hey, uh, ja, we hebben eenmaal uh, taser uh, geraakt. Oké. Okay. Uh, uh, bij de aap. Ik weet niet of dit schade toegebracht heeft, maar hij probeerde me daadwerkelijk neer te mappen. Oké. Dus, en uh, ik was, uh, ik stond ertussen, ik heb duidelijk ingegrepen. Uh, je rende weg. Maar, nee, ik, het staat op beeld, ik rende duidelijk hey, niet hey, weg. Hey, Zeker hey, wel. Ja, jou, jouw beeld voor jou, dan gaan we niet uh, meer eens even bekijken wat er gebeurt. kijkers kunnen dat nu in de herhaling terugzien tot ik duidelijk ertussen in sproep. Ja. ja. Hij ah, kwam nog wat, af heeft hem afgegeven. Ja, Go goed. De uh, optie voor doodschieten was deze. De, deze right. doet bij een mens ook niet zo heel veel, dus bij een aap lijkt me ook niet, want dat ding ja. is bijna zo even groot als een mens. Nou, ja, dat hey, wilt wel kijk, een beetje wild. Ja, nou ja. Hé? Hallo? Dat op, hij kan spukeren. Ja, moet je doen, ik ga spuiten ze aan de gang. Hé? Hebben jullie niet zo'n verdovingsmiddel, of? Uh... Platspuiten. Ja. Nou, ik weet iets anders wat net wel werkt, dat kan ik nog wel een keer proberen. Deze. Teaseren. <laughs> wat wist je wel ja, even zo. weer? Uh, hey. Ga ik, ik nog wel even plat? Ik ga jou een injectie geven. Oh god, <hast> het gaat fout. Ja, ja, dus ik ga alvast de wasstands. Ja, gaat, ik, dan, uh... ik Ik, het oh, ik heb het goed. Goed. Als je hulp nodig hebt, uh, ja, ja. Wim die komt zo wel helpen. Ik geloof dat deze rode knop is om dat ding dicht te doen hier. Uh... Nee, Wim die ja, komt ja, zo maar... helpen als het nodig is. Nee, ik vind het goed, wacht wacht. Oh. Ja, dit is lekker. Oh, maar even naar buiten. Heeft u hulp Weet nodig? Je, we gaan even lekker ja. achter het glas dan kijken. Dat vind ik helemaal mooi. Ja, dan sta je er wel naast. Ja, dan sta je maar je bent veilig. Meneer, dierambulance, meneer. Kijk eens. Meneer? Heeft u Wim nodig? Hallo? Hij reageert ook niet meer, die is ook bezet hier. Ja, ik ben er, ik ben er. Oh, ja. Wat, wat, sorry. Lukt het? Ja, ik ben het rammer dan een hek, dus een beetje... hey, blijf het doorzitten! Ja, nee, dan luistert ie. Ja, ja, Heeft u hem dat is een ik ga hem tezen inzetten. Mikk een beetje naar voren, alsjeblieft Mikk. Het is goed! hey. ik ga inzetten. Die aap! Die moet nu normaal doen! Ja zeg het, Tom, lees hem er echt voor! Ik heb wel een andere manier die dierenambulance tegen nodig heeft. Je staat bij deze onder de rest, alles wat je zegt zal een kant tegen je gebruikt worden. Hey, maar ik heb ik een verdovingspistool ofzo? Ik heb wel een ander pistool, ja, echt ook. Nu ligt je auto. Oh ja, pak Mick, ja. pak dat ding eens. Ik, uh, ja, wat? Verdovingspistool. je auto buiten? Ja, is staat binnen. Binnen, oh, top. Ah oh, ja, binnen. Ik, ik loop er even mee. een oude Chevy zeker? Ja. Hij ah. lijkt ah. verdacht op oh, de andere auto, maar manier. Nou, kijk. Hey. Gaan we netjes af hey. kwast? Ik heb een benauwd voor jou, wacht, ik oh, god. Hey, oh, ik vertrouw het hele gebouw niet. Alsjeblieft. Lekker hè. trekken. Oh, uh yeah. oh no. hey, uh nee, uh ah. oh, no. hé, hey, uh, kom. Trek, trek mij, Oh god. Ja, hier Los, ja. Je weet dan een Kijk eens, deze grote is van u neem ik aan. Ja. ja. Nou, heel veel plezier ermee. <coughslly> Als het niet lukt ah. uh. heb ik nog een kleinere en die werkt ook. Maar dan wordt hij niet meer wakker. Hij trok naar aan zijn arm. Pas wel op, dat ik je het niet afpakt dan. Ja. Ik ga even een stukje verder staan in dat geval. Ja. Ga... Wat een helden op sokken. Ja. Ik blijf hier staan. Nee, hey, hey. Hey, Ik er gewoon even mee. Ik ga achter En ze komt. Hoppa. Stop. Oh ja. Oh, dat ging hey, snel. Kijk, we ging heel snel. We ging heel snel, ja. Wat heb je ingedaan? <tus> Ik heb gewoon maar er wat erin gedaan. Nee, Hier uh, ik, ik hoop niet kom nu niet is. Hoeveel heb je erin gestopt? Ja weet je niet. Jij hebt erin gedaan. Uh, nee ik niet. Althans, als de persoon die niet gepakt heeft. Nee, Wie heeft dat niet gepakt? Heb je er wel eens in gedaan? Of heb je er een kogel in gestopt? Ah was het verkeerde pistool joh was de verkeerde? Oh. Nee, ik heb er geen kogels in gedaan want dat had ik dan, zelf al kunnen doen. Hoeveel heb je er wel gesteld? ingetouwd? In, ja gewoon genoeg om oh, dat ding plakken, Nee maar daar niet nog meteen nog open. Dat dat dat dat dat Nee, hij nee, moet toch weg. Oh, als als hij oh, oh. gaat liggen betekent niet dat hij weg is. Ja, maar hij moet daar ook, hij moet daar mee. Ja, ja maar dat betekent dat... Kietel u... hem eens onder zijn voet. Doe maar niet, want er rent hier ah, ah, ah, ja, dan rent hij daar ook binnen. Ja, dat neem ik maar weg. Hey. Oh god. Hé, hey, ja, die nee, nee, wel alleen af. hè? Ja, vriend, ik wens je heel veel succes. Hij reageert niet op kietelen. Hij is... Nee, hij reageert Meneer! Gooi je hem nou in de zak! <laughs> ja, kom, we tillen dat ding nog even mee en ja, dan, dan gaan we, weer we weer het terug. pakken. Als iedereen even aanpakt arm pakt. Oké, okay, hij is wel helemaal plat, zeker? Ja, we, boeien, we vast gewoon hoogstelijk Ik trek hem eruit. Oké, ja, ik heb alle okay. voeten voet. Ja. Ja, ja, oh, ja, twee, ja. twee ja, oké, okay, nu gaan we spoedje naar de, naar de auto. Zo, dat was maar me alweer een melding, jongens en meisjes. Ik wil alleen niet of de naar mijn video's kijken. Ik denk het wel niet. Ja, jawel. De 0502 met een Sintrap, geef bericht over. Ja, positief. Eenmaal aap meegenomen door de dierenambulance en wij zijn allemaal op de staatszene over. Ja, van voor gebruik voor de dierenvangst en uh, u gaat weer inzetbaar. Onderal vaak ja, ja? Ja, eerst vernomen gaat het ook voor u over? Ja, positief. 1 naar de politie weer retour. Ja, het is in ieder geval uh, een bijzondere het dienst. <laughs> oh, hij wordt wild. Hij wordt wild. Het is een bijzondere dienst. Uh, oh, die die heb ja, kerstbal gehad, apen gehad. Nou, wat is de volgende? nodig van? Ik zei nu nog Sinterklaas, maar die aapje had ik nou ook wel niet verwacht. <laughs> ja, het is uh, bijzonder. Dat ja, is heel bijzonder. Maar ja, nou ja, wat kunnen we er aan doen? Nou, die tees heeft wel geholpen. In ieder geval, even. Als de melding wat we nu nog krijgen, als we er nog eentje krijgen, nog erger is dan dit ja ja ik denk een schoen op maar dat kan niet van de kerstman die er vandoor ging naar een aap die ontsnapt was en ons aanviel uh, naar uh, ja en ik is, zie het nog laatst... wel gebeuren dat we nog een vreemde melden ja hè? we hadden toen niet. al een clown die een clown die kinderlijkjes wil verkopen die heb ik ook ooit gehad volgens mij ja dat is dan twee weken terug ofzo uh, nou, begin ik te twijfelen. Of in ieder geval, ja, heel veel killer clowns heb ik al gehad. Nou, een killer. Eh, oh nee, ik moet het goed zeggen. Een clown die wilde kinderlijkjes verkopen, maar die clown slisde een beetje en die bleek in plaats van kinderlijkjes kinderijsjes te bedoelen. En toen had hij heel veel. Nou, daar was ik niet bij. De, toen had hij allemaal achter achterin zijn truck liggen. Maar dat stonden we dus ook echt met 500 uh, agenten. omdat we dus dachten dat er een clown was met allemaal lijkjes achterin. En zo heb ik er ook één gehad. Uh, er was iemand, uh, een uh, buitenlandse uh, persoon, zeg maar, een Amerikaan, die probeerde hier coke te verkopen, alleen ja, om um, de frisdrank. Oh, wacht even. Dus oh, die aap die... Oh, die aap is een stap! Ik ga hem hey. schieten hey. Pas op! Jan, afstand! Kut, oh. afstand! Waar rent die? die? Terug, terug, terug, Waar hij? terug, terug, terug. terug. Weg. Hij zit in dat gras, let op dat er geen trein komt. Pas op voor de treinen. Oh, dat is niet goed hè? Hij zit hier in dat, in dat bosje. Als hij beweegt is hij de mijne. Waar schiet jij op? Is hij naar boven gerend? Ja, hij is naar boven gerend. Naar boven ik gerend? Mag hopen dat er in één keer raak was. Weet zeker, ik denk dat hij daar zit. Was hij raak? Hey, ah, is... Je... Wat? wat is hij? Ja hij ligt uh, ja, in Hij ligt hier op de grond, ja. Hij ligt. Hey, ja. Oh yo, shit! Hij ligt hier. Hey. hier. Oké. Okay. Ja die is hartstikke dood. Ah, hij is dood. Ik heb hem één uh, keer door de kop geraakt en meerdere keren in zijn lichaam. Dus ja, uh, hij is dood uh, Hey dierenambu. nemen jullie ze ook nog mee als ze dood zijn? Ja, ik denk ik wel. Ah, eigenlijk niet. Ja, hoort dus niet. Dat <laughs> doen ze eigenlijk niet. Ik heb ze in je voeten dat om nog iets gaan ontploffen. Ah ja, dat doen ze wel, ze nemen ze mee als uh, dode dieren nemen ze ook mee. Hé, hey, uh, neem het ding nog mee of wat? Wacht, ik wil het goede nieuws vertellen. Nee, wacht. Dat moet je wel doen. Goed nieuws en slecht nieuws, hè? Ik Stel. heb uh, twee, uh, twee dingen te melden. Nou, goed nieuws, goed en nieuws en slecht nieuws. En nieuws. En slecht nieuws. En dus? Het uh, goede nieuws is... Uh, de aap ligt. Ja? Slecht nieuws is hij wordt ook niet meer wakker. Oh, dat is gemeen. Dus jij mag hem meenemen. Ja, nog ook een slecht meenemen. nieuws? Ja, inderdaad. Jij mag hem meenemen. Ja, Doei. Hij deek op een set Succes hè? Hij denkt op een de set op. Ligt op een set op. Ik wens uh, je veel succes. Goed, hij hij vier, ja in de zomer van. over een jaar ja. Het is ja, winter jongen. Maar hij heeft een dier ook wat te eten. Hé hey, maar dan vies hij wel hè. Dan kun je hem kan hij gewoon lekker blijven liggen. Vergaat wel ze zelf. Ja precies. Ik vermoed dat hij zo chemisch is van dat lab dat hij straks wel wakker wordt met twee hoofden. <laughs> no. En dan weer terug dat lab naartoe gaat en daar uh, alles terroriseert. Ik ga, wel, ik ga wel even kijken dan. Ga jij hem succes. pakken jongen. Succes, ja. succes hè. Noodknop is als er iets aan de hand is hè wij komen niet nee exact ik denk dat we weinig keuze hebben maar waar ja. hadden we het nou net over <laughs> Ja, nou in ja. ieder geval uh, kinderlijkjes ja. en coke en cola en alles melding gehad inderdaad van de het het politiekorps stonden daar om die auto heen was er ook nog een geleende auto dus wij wilden toestemming vragen om die auto te doorzoeken en dat is het zooi toen uiteindelijk alles rond was vonden we cola achter deze auto Ja, ja terecht ja, nee, typisch. Nou, wij, uh, wij gaan uh, in ieder geval weer retour naar de stad. En daar ja. zie ik jullie zometeen voor een outro of voor nog een melding. Ik weet het echt niet. Jullie We gaan, er gaan mee het meemaken. Precies.